Goedemorgen, ik ben Moot van Houwaert en ik ben heel blij u hier te mogen treffen in mijn werkkamer aan het begin van deze trefweek. Elke dag van deze week wil ik u een van mijn gedichten presenteren die ontstaan zijn vanuit een sociaal cultureel initiatief. En ik begin met iets dat u misschien wel nostalgisch kan maken. Herinnert u zich dit nog? Inderdaad, wie is het spel met die heerlijke personages? Claire en Frans en Anita en Bill en dat heerlijke geluid van die cassettes. En herinnert u zich nog de eerste vraag die meestal wordt gesteld bij het spelen van dit spel? Inderdaad, is het een man of is het een vrouw? Nu, toen ik dat spel onlangs nog eens in handen had, realiseerde ik me dat ik intussen toch een aantal mensen ken voor wie die ene vraag, ben je man of ben je vrouw, een vraag is die vragen oproept. En zo kwam ik op het idee om een nieuwe versie van het Wie is het spel te maken onder de titel You'll never guess who. Ik liet een reeks portretten maken van transgenders van mensen die zich non-binair voelen. En van mensen die zich überhaupt moeilijk in een hokje laten prangen. Ik heb de mensen geïnterviewd. En het spel zelf valt op deze manier te spelen. De ondertitel van het spel is You'll Never Guess Who. Een onmogelijk spel. Want zodra je niet met stereotype typetjes werkt, maar met mensen van vlees en bloed merk je hoe ontoereikend de taal wel niet is. Soms ben ik een man, soms ben ik een vrouw. Soms ben ik een man die danst als een vrouw. Soms ben ik een vrouw die danst in een trant dat de man denkt. Zo danst alleen een man die danst als een vrouw. Soms ben ik een vrouw, soms ben ik een mouw. Die laatste regel van dit gedicht is natuurlijk totaal absurd. Maar net zo absurd is het, denk ik, om mensen eenduidig te definiëren. Dit spel, dit gedicht, vertrekt vanuit het genderthema. Maar voor mij gaat het eigenlijk over alle binaire tegenstellingen waarin wij zo vaak denken. Man, vrouw, allochtoon, autochtoon, zwart, wit, links, rechts, arm, rijk, ja, nee... En in die zin gaat het spel over de ontoereikendheid en de verraderlijkheid van de taal. U zou misschien denken dat een dichter iemand is die de taal wilt vieren, maar bovenal wantrouw ik de taal. De taal is een gevaarlijk beestje en je kan maar beter op haar hoede voor haar zijn of haar soms speels ontwrichten. Dat gezegd zijnde wens ik u een prikkelende trefdag toe. Heel graag. Tot morgen.